Goeiedag beste vrienden van LIGO, mijn naam is Geert van Akker. Sommigen onder jullie kennen mij al eh, persoonlijk en anderen zullen mijn naam waarschijnlijk al eens hebben zien passeren onder een e-mail. Deze video is speciaal naar jullie gericht met een klein beetje uitleg omtrent wat wij allemaal doen. In deze video ga ik heel kort uitleggen wat wij doen voor mentoring naar werk, want daar zijn vaak toch nog een aantal vragen over en in deze korte video kan ik misschien toch al het een en ander duidelijk maken. Bij Mentoring naar werk zijn wij eigenlijk op zoek naar mensen die graag willen werken, maar die vaak nog tegen het een en het ander aanlopen eh, als het aankomt op solliciteren of cv schrijven of gewoon het algehele plaatsen eh, dat de taalbarrière eh, voor problemen zorgt. Hoe gaan wij te werk? Eerst en vooral, jullie weten of jullie hebben de een mail al zien passeren, is er een heel gemakkelijke link waarop jullie mensen kunnen inschrijven. Als jullie op die link drukken, komen jullie in een lijst terecht, in die lijst kunnen jullie dan alle gegevens achterlaten en dan gaan wij contact opnemen met de persoon in kwestie. Wij gaan deze persoon spiegelen naar de VDAB om te horen of dat de toegestaan is om hen of haar in ons traject op te nemen en van zodra wij een goedkeuring hebben gaan we beginnen met een intakegesprek. In dit intakegesprek gaan wij ook zien hoe de thuissituatie is, wat niet alleen wat de persoon gestudeerd heeft of wat uh, werkambities zijn, maar ook hoe de thuissituatie is en zelfs het karakter van de persoon en de vrije tijdsbestedingen worden gepost. Op basis van die informatie gaan wij dan weer verder aan de slag. Want we gaan natuurlijk, zoals het woord zelf zegt, met de zin zelf zegt, mentoring naar werk, gaan wij op zoek naar een mentor. Omdat wij niet gewoon op afroep matchen, maar echt degelijk gaan kijken naar kwalitatieve matches, hebben wij natuurlijk deze informatie nodig. Wij doen deze intakes ook met onze mentoren, om zo te zien dat we twee personen bij elkaar zitten die echt wel gaan passen. Dat is het klassieke leuk klassieke luik, dat zeggen dat als mentoren naar ons komen zijn dat particuliere vrijwillige mensen die zeggen van ik heb interesse om mijn steentje bij te dragen en zou graag in het mentoringproject instappen. Maar wij merken door de, de, de tijd en zeker in deze coronatijden dat de standaard of de klassieke de vorm van mentoring dat die toch een klein beetje achteruit gaat. Nu hebben wij gestil gezeten. Wij hebben twee andere vormen van mentoring in het leven geroepen. Enerzijds is dat de corporate mentoring, waarin dat wij zelf contact hebben gelegd met bedrijven om te gaan vragen: kijk, willen jullie ook een klein beetje je sociaal engagement versterken door de werkgevers in dit bedrijf de kans te geven om tijdens de werkuren een begeleiding te gaan doen? Natuurlijk. Is dit beperkt in tijd en gaan we altijd afspreken dat zo'n corporate mentoring, dat dat tijdens de uren, ongeveer twee uur per maand in beslag kan nemen, dat de werkgever ook weet waar hij op voorhand aan begint. Dit traject wordt wel als zeer aangenaam gezien door, de, door beide partijen, zowel door de mentoren als door de mentees. En voor ons is het zo ook zeer gemakkelijk, want binnen het bedrijf, kunnen er veel gemakkelijker afspraken gemaakt worden dat, dat iemand dat er nog moet bij nemen in zijn, in zijn vrije tijd. Ook, de grootte van het netwerk is hierin zeer belangrijk. Want als we naar klassieke mentoring kijken, dan heeft één mentor heeft één netwerk, maar als we naar corporate mentoring kijken, dan spreken wij over een bedrijf waar dat meerdere mensen zo'n engagement op zich nemen. Dan wil dat bijvoorbeeld zeggen, dat stelt, stel je voor dat er vier mensen in een bedrijf een, uh, dit traject opnemen, dat het het netwerk maal 4 is, dat heeft voor de individuele mentees ook weer een, uh, een groter netwerk voor de individuele mentees, ik zal het zo zeggen. Uh, en dan hebben we onze uh, derde traject en dat is Application Mentoring. In Application Mentoring gaan wij kijken, heeft, wat zijn de, de interesses van de, de mentee in kwestie en staat er op dit ogenblik op de arbeidsmarkt zo'n vacature open? Dan gaan we gaan kijken welke staat er open. Neem contact op met het bedrijf en gaan proberen op die manier de persoon aan de slag te krijgen met de extra ondersteuning van een mentortraject binnen het bedrijf. Wel door iemand die niet uh, leidinggevend is, maar eerder die op hetzelfde niveau als de betrokken staat. Dit zijn dus de drie pistes die wij bewandelen met ons mentoring naar werktraject. Wij denken en wij weten dat dit zeer goed aansluitend zou kunnen werken op het vervolg van Ligo. Dus daarom is mijn vraag aan jullie, kijk eens binnen de klasse, zijn er leerlingen die er echt wel nood aan kunnen hebben of die dit als extra steun zouden kunnen gebruiken? Vul hun naam dan in in de lijst en dan hebben wij het nodig. Moesten er nog extra vragen zijn, kan u altijd bij mij of een van mijn collega's terecht en dan beantwoorden wij die persoonlijke vragen Dank u voor het kijken.